Ik heropen de vergadering. Voordat we gaan stemmen wil ik graag even jullie aandacht. Volgende week nemen we officieel afscheid van de heer Frans van Dijk, plaatsvervangend en waarnemend griffier, rechts van mij, na 40 jaar voor de Kamer te hebben gewerkt. Maar vandaag is het zijn laatste dag hier in deze plenaire zaal en zijn laatste algemene politieke beschouwingen. Hij heeft er 38 meegemaakt. Zijn kennis van het staatsrecht, de grondwet en de werkwijze van de Kamer is van enorme betekenis geweest voor de Kamer als instituut. Met zijn vertrek vertrekt ook een deel van het collectief geheugen. En hij heeft altijd gezegd dat hij het eervol vindt om voor de Kamer te werken. En wij vonden het ook altijd eervol om met jou te werken. Heel veel dank daarvoor en we gaan je ontzettend missen. Ik geef je een loentje.